Hallo mensen, welkom we hey, op you know yeah. hey. game. Oh. Nou gaan we fucking total jerkface even weer well, doen. <laughs> so <laughs> cool. Want het like, is Summer's time. Zoals je waarschijnlijk hebt in het web akkoord, Go! Ik wil het eigenlijk met mijn webcam doen, maar het straks mijn webcam lekt de bal. Als ik opnieuw. En ik weet niet waarom, En ik heb nog meer goed Eh, uh, misschien, weet ik nog niet zeker. Ik weet het niet zeker of ik het leuk vind. Uh, dit heb ik nog niet gevraagd. Ik was uh, zes. Nou, ja, ik eh. Uh, over een tijdszak uh, Ga ik naar Rick. Eh, uh, misschien komt dan wel de eerste vlog. Oh, maar dat weet ik nog niet zeker. <laughs> um, ik weet niet of ik het leuk vind als ze nee. Het is dus gewoon nee, dus zo ervoor, maar ik ieder geval we gaan. You are my new best Shut the f*** up. Oké, okay, eh uh... the one had the time. Birthday, no pew. Hello there. Uh. How are you doing? Zo. Dus dude. Denk het wacht. Um. I have so much to tell you. Perfect. Perfect. Nee, nee, nee, nee. <laughs> <laughs> uh, God dang it. Ah, oh, apples dood. Yay. My dad, left one. Ah, deze. Kom mee, Jochem. Backflap. Backflap. Backflap. Oh, oh, s***. Jochem. What the f***, Jochem? Oh, s***. Had it. Had it. Shut the f*** up. In, ik zit in de slap in mijn bad-positie, dus don't do it. Maar ik wil het zo Nee, shut the f**k up. Nee. Let's do it. Backflip. Damn it. <laughs> Jochem, dag. Damn it. Oh, hij is alive lekker. Ach, lekker voor Jochem. Wow. Nee, nee, nee, nee, nee. nee Oh god. Dit moet Oh, dat was niet zo moeilijk. Dag, Jochem. Wat is Dag Jochem. Wat daar? Nee. Wat oh, de f... Jochem! Go Jochem, go Jochem. Blijf fietsen. Blijf nee! Zo <t> so, moet ik helemaal niet zijn. Hop! Nee! Jochem? Jachem, Jochem? ja, doei. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat deel. Tien keer beter. Map, Jochem. Nee. Nee, nee. No. Wat? Daar lag niet. Leet dat losers. Op Jochem jij moet van mij uittesten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Mooi, go Jochem. Dammit Jochem is ook door. Wat? ha ha. Nee, ha ha. Ah, Wat de f... Salto. Zalto. Nee. Pak ah, zag hem. Whoa! Oh, ah! Nee. Wacht, wacht, wacht. Ik heb een idee. Jochem, laat los. Ga gaat... naar daar. Ja, nee. S Pak ze. Yes. Yeah. Yeah, <laughs> yeah, police gas so it's right now. What? Bitch, <coughs> <coughs> <coughs> uh, I'm gonna go off. Bam. Oh shit. <coughs> It. BAM! jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, Kom op, de gast. Nou kan je het goed. Je hebt nog geen poten, met nou een piraat. Yes. Yes. God. Yeah! Like a boss, Spy two. Sucks. Kill your boss, dit taco. Perfect. Wow! Die, bitch! Kepje! Je gaat nou dood. The bitch! So, flying car. I'm gonna find the captain. Wee! Wee! We should get Salto! Salto! Yeah! <laughs> Bips! Yeah, that's good. Don't move! Move! Wow, ik move en dat ging nog steeds goed. Ah. Oké, okay, don't move, don't move. Wow, wow. Knap, knap hoor. Wow, nee. Oh. Mijn nee, god. Niet zo snel. Soms bezeer je nog. Nog een tafel. Nog een tafel? Je meent het. Oh, recht in de babymaker. Easy, easy, easy, easy. Hey, met. Easy, easy, easy, easy, easy. Hard, hard, hardcore. Expert, expert. Mm, maar één keer. Body smash. BAM BAM BAM BAM! BAM! BAM! BAM! Hei-tsch! Hei-tsch! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! Ja. Nee, ik heb het perfecte liedje bij. Perfecte kluitje. -ie. Zo. Komt ie? Ja, <laughs> <laughs> <Nya>. ja, <Nya. laughs> die ja, ja, oh. Vijf. Geen kant. Oh, ja, ja, ja, hard. Let's do it.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 Bitch, bot Nee, hey, helm, Helim, damn it. Hey! Kijk, kom terug. Kom je halen, hoor. gek. Hoe oh, zit de helm die zult dat voor zijn al die shizzle? Hij hates Johanna forever. Dat is het. Kan bij ons. Altijd die helm, daar, Nou, snap ik gewoon wel eens zo snel. Nee, nee, nee nee, woeh, nee s***, haha, echt sjord, Hop. ik heb s***, kill your neighbor, oké, okay. maar dat wil ik liever niet meer, oké. Okay. Rup, <slaps> uh, <slaps> ik eet ze helemaal, op. Oh, ik ga ze helemaal opeten, ja. Ik wil het niet, hé! Hey. Nou... Ik ga ze allemaal op laten eten, allemaal op eten. Heb je honger, ding Ja. Yeah. Nee, eh, uh, nee, ben echt een f***ing Je mee. niet, dus Dan krijg je ervan! Ik hoor, ik hoor niet eens dat ze op... Hop! Eet my thuis, bitch! Nog meer! Wow! Nee. Uh, yeah. Wow, is nog niet dood. Wow, is Vettie. Is toch de motor te een moeite mee met deze. Rup. Die, Peach. Ik heb nog even jij ja, dat gegeven. geven, pam Peach. Paam, paam, oh, Perfect. <laughs> ik heb zin in een robot Swing. Oké, Tan Lutropezing is niet. ik jullie de gasten van de Kevin niet abonneren en niet te liken? Ik vlieg als de won een keer in de summertime. Yes! Ik zal die gasten... Dat was niet wat ik wilde. Out Doe. nee. nee.